Welkom allemaal, in deze video gaan we weer rekenen met letters. En dan niet alleen met letters, maar ook nog eens met breuken. We gaan namelijk breuken met letters optellen. Hoe staat het ook alweer met het optellen van breuken? Daarvoor hebben we nodig gelijknamige breuken. Wat zijn ook alweer gelijknamige breuken? Breuken noemen we gelijknamig als de noemers gelijk zijn. Wanneer we hebben 1 6 plus 2 3 deze kan ik nog niet bij elkaar optellen, want ze zijn niet gelijknamig. De noemers zijn niet gelijk. Nou, wat moet ik doen? Ik moet ze gelijknamig maken. Ik zie dat ik van die 2 derde kan ik 4 zesde maken. Ik heb nu de twee breuken gelijknamig gemaakt. Nu kan ik ze bij elkaar optellen, want de noemers zijn gelijk. En dus 1 zesde plus 4 zesde wordt 5 zesde. Maar hoe zit het nu met het volgende voorbeeld? We hebben 1 gedeeld door x plus 2 gedeeld door y en we zien, ze zijn niet gelijknamig. Immers, de noemers zijn niet gelijk. Hoe moeten we deze breuken nu bij elkaar optellen? In deze video ga ik jullie een manier laten zien waarmee je alle breuken bij elkaar kunt optellen. Dus deze manier werkt altijd. Zoals we op het eind van de video zullen zien is dit niet altijd de snelste manier, maar het is wel een manier die altijd werkt. Nou, voordat we hiermee kunnen beginnen, moeten we even een aantal dingen op een rijtje hebben. Wat hebben we nodig? Hoeveel is 17 keer 1? Nou, je denkt dat is toch niet zo lastig? Nou, inderdaad, dat klopt. 17 keer 1 is 17. Hoe zit het met 3 keer 1? Nou, 3 keer 1 is 3. 3 vierde keer 1? Nou, dat is wel 3 vierde. En wanneer ik x keer 1 doe, hoeveel is dat? Nou, dat is x. Nou, zoals jullie hebben gezien, vermenigvuldigen met 1, dat doet niet zo heel veel. Wanneer ik iets vermenigvuldig met 1, verandert er eigenlijk niets. Dus, je zou kunnen zeggen, ik mag altijd iets met 1 vermenigvuldigen. Immers, er dat verandert niets. Dit is één belangrijk onderdeel dat we nodig hebben. Dus dat we altijd iets met 1 mogen vermenigvuldigen. Wat hebben we nog meer nodig? Nou, wanneer ik de breuk 4, 4 heb, dat betekent 4 gedeeld door 4. Hoeveel is dat? Nou, 4 gedeeld door 4... Dat is 1. En wanneer ik de breuk 11-11 pak, dus 11 gedeeld door 11, hoeveel is dat? Nou, 11 gedeeld door 11, ook dat is 1. Hoe zit dat met x gedeeld door x? Nou, ik deel x, deel ik door x en ook dat is 1. Dus we kunnen wel stellen dat wanneer ik iets heb en ik deel dat door zichzelf, dat dat 1 oplevert. Deze twee ingrediënten gaan we breuken optellen. Dus we mogen altijd iets met 1 vermenigvuldigen en iets delen door zichzelf is 1. Laten we eens kijken hoe we dit kunnen toepassen. Herleid, oftewel schrijf zo simpel mogelijk, de breuk 1 gedeeld door x plus 2 gedeeld door y. Je ziet, de noemers zijn niet gelijk, dus de breuk is niet gelijknamig en we mogen hem niet zomaar optellen. We moeten een aantal bewerkingen uitvoeren, net zolang totdat de noemers gelijk zijn en we de breuken kunnen optellen. Oké, okay, laten we eens kijken wat we kunnen gaan doen. We hebben 1 gedeeld door x plus 2 gedeeld door y. Ik neem even iets meer ruimte. En wat ik nu ga doen, ik ga beide breuken met 1 vermenigvuldigen. Ik ga de breuken dus met 1 vermenigvuldigen. We hebben net ook gezien dat iets delen door zichzelf gelijk is aan 1. Dus wat ik nu ga doen, ik ga proberen een breuk te vinden die gelijk is aan 1. Dus ik ga iets delen door zichzelf. En daar ga ik die eerste breuk mee vermenigvuldigen. Nou, welke breuk ga ik nemen? Ik kijk naar de noemer van de tweede breuk, dus de noemer van 2 gedeeld door i. En ik schrijf mijn 1 schrijf ik als i gedeeld door i, oftewel die noemer van die tweede breuk die deel ik door zichzelf. Hetzelfde doe ik voor die tweede 1, alleen kijk ik nu naar de noemer van de eerste breuk, dat is in dit geval de x. En mijn 1 wordt dan x gedeeld door x. Zoals je kunt zien hebben we nu een vermenigvuldiging. Hoe vermenigvuldig ik ook alweer breuken? Nou, dat, was, uh, dat was niet zo heel lastig. Dat was namelijk teller keer teller gedeeld door de noemer keer de noemer. Oftewel, 1 keer i is i. Gedeeld door x keer i, dat is x i. Dus we krijgen een nieuwe breuk. We krijgen i gedeeld door x i. Wanneer ik kijk naar de tweede vermenigvuldiging. 2 gedeeld door i maal x gedeeld door x. Teller keer teller geeft 2x. En i mal x is ix, oftewel x i. En daarmee hebben we onze nieuwe breuk. Ik zie nu dat ik twee breuken heb, met allebei een noemer x i. Dat betekent dat deze breuken gelijknamig zijn. Hé, hey, als ze gelijknamig zijn mag ik ze optellen. Dat betekent dat ik deze twee breuken bij elkaar mag optellen. En ik krijg de nieuwe noemer x i gedeeld door de tellers bij elkaar optellen i plus 2 x Laten we er nog eens één gaan doen. Ik heb de breuken 2 gedeeld door A plus 5 gedeeld door B. We zien al vrij snel dat deze niet gelijknamig zijn. Dus wat gaan we doen? Die 2 gedeeld door A, die eerste breuk, die ga ik vermenigvuldigen met 1. En die 1 die, die stel ik samen uit de noemer van die tweede breuk. Wat in dit geval een B is. Dus ik ga die 2 gedeeld door A vermenigvuldigen met B gedeeld door B. Nou, we gaan naar die tweede breuk, 5 gedeeld door B... Ook deze ga ik vermenigvuldigen met 1. Hiervoor kijk ik naar de noemer van de eerste breuk. Dat is een A. Dus ik ga hem vermenigvuldigen met A gedeeld door A. De eerste vermenigvuldiging. 2 gedeeld door A mal B gedeeld door B. 2 keer B is 2B gedeeld door AB. De tweede breuk krijgen we 5 keer A in de teller. En AB in de noemer. Ik heb nu gelijknamige breuken. Want ze hebben allebei AB in de noemer. Dus de noemer van het eindantwoord wordt AB. En voor de teller. Stel ik de termen 2b en 5a bij elkaar op, kan ik niet kotten schrijven, dus krijg ik krijg 2b plus 5a. Dus de breuk is 2b plus 5a gedeeld door ab. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen volgen. Laten we er nog eens eentje doen. 2a gedeeld door 7 plus 7 gedeeld door 3b. Ik begin weer met mijn 2a gedeeld door 7. Ik kijk wat de noemer is van de andere breuk. Ik ga hem vermenigvuldigen met 1. De 1 wordt nu 3b gedeeld door 3b, want de noemer van die tweede breuk was 3b. Ik pak de volgende, 7 gedeeld door 3b. Nu kijk ik naar de noemer van die eerste breuk, dat is 7. Dus mijn 1 ziet eruit als 7 gedeeld door 7. Zoals jullie zien, we hebben weer twee vermenigvuldigingen. Voor de eerste krijg ik in de teller 2a mal 3b, oftewel 6ab... En in de noemer krijgen we 7 keer 3b is 21b. De tweede breuk 7 keer 7, 49. 3b keer 7, 21b. Ook nu hebben we weer gelijknamige breuken. Dus optellen maar. 6ab plus 49 kan ik niet kort schrijven. Dus onze nieuwe breuk is 6ab plus 49 gedeeld door 21b. Zoals in de intro ook al gezegd, deze manier werkt altijd. Maar het is niet altijd de snelste manier. Uh, kunnen we ook zien in het volgende voorbeeld. We nemen de breuken 6x en 3 gedeeld door 2x en deze willen we bij elkaar optellen. Nou, hoe hebben we dat tot dusver gedaan? We pakten die 6 gedeeld door x. We keken naar de noemer van die andere breuk, dat is 2x. Dus we vermenigvuldigen met 2x gedeeld door 2x. En we krijgen een 3 gedeeld door 2x. We kijken naar de noemer van die eerste breuk. Dat is een x. Dus we gaan hem vermenigvuldigen met x gedeeld door x. De eerste vermenigvuldiging levert op 12x. Want 6 keer 2x 12x. In de noemer x maal 2x is 2x kwadraat. De tweede vermenigvuldiging levert op 3 keer x is 3x. En in de noemer 2x keer x 2x kwadraat. We hebben nu twee breuken met in de noemer 2x kwadraat, dus we mogen ze optellen. Ik krijg in de teller 12x plus 3x, ah, die kan ik bij elkaar optellen, dat wordt 15x. En we hebben 15x gedeeld door 2x kwadraat. Maar als we goed naar deze breuk kijken, dan zien we misschien, we zijn nog niet klaar. Want ik kan 15x gedeeld door 2x kwadraat, kan ik ook schrijven als 15 keer x gedeeld door 2 keer x keer x. En dan zien we dat we zowel de teller als de noemer nog kunnen delen door x. Dus deze delen we tegen elkaar weg. En we houden over 15 gedeeld door 2x. Dus het eindantwoord 15 gedeeld door 2x. Dus bij de vorige stap mocht je nog niet stoppen. Want we konden hem nog vereenvoudigen. Namelijk teller en noemer delen door x. En we krijgen 15 gedeeld door 2x. Nou, Zoals net al gezegd, dit is zeker niet de snelste manier. Want laten we dezelfde som nu nog eens een keer pakken. We hebben 6x plus 3 gedeeld door 2x. En nu zien we dat ja, die beide noemers, in de een zit een x en in de andere zit een 2x. Ze zijn verschillend, maar toch lijken ze al wel een beetje op elkaar. Wat we nu eigenlijk graag zouden willen, is dat we die eerste breuk zouden schrijven als iets met een noemer 2x. Want dan heb ik ze al gelijk, hoef ik niks meer aan die andere te doen. Maar hoe kan ik daar nu 2x van maken? Als ik die noemer, die x, nu eens zou kunnen vermenigvuldigen met 2 dan levert daar 2x op. Maar mag ik die noemer zomaar vermenigvuldigen met 2? Als ik er nu voor zorg dat die vermenigvuldiging gelijk is aan 1, dan mag dat. Immers, vermenigvuldigen met 1 mag. Nou, als die noemer dan 2 is, wat ga ik dan invullen voor de teller? Ook 2, want dan heb ik 2 gedeeld door 2, wat gelijk is aan 1. Ik heb nog 3 gedeeld door 2x, daar ga ik niks meer aan doen. Ik krijg de vermenigvuldiging 6 keer 2 is 12 gedeeld door 2x en ik heb nog mijn 3 gedeeld door 2x. Ik zie 2 keer 2x in de noemer dus ik mag ze optellen en ik krijg 15 gedeeld door 2x. We hebben hetzelfde antwoord als zo net, alleen deze ging toch een stuk sneller. Maar hoe zit dat nu als ik breuken van elkaar af wil halen? Dus ik heb 5a gedeeld door 3b min 3 gedeeld door 2a. Dit gaat op precies dezelfde manier. Dus ik heb... De eerste breuk, die ga ik vermenigvuldigen met het getal 1, samengesteld uit de noemer van die tweede breuk, dus 2a gedeeld door 2a. Hier haal ik vanaf de tweede breuk keer 1, samengesteld uit de noemer van die eerste, oftewel 3b gedeeld door 3b. Ik bereken mijn vermenigvuldigingen, 5a keer 2a is 10a kwadraat, 3b keer 2a is 6ab. Ik bereken. Bereken de andere vermenigvuldiging, 3b keer 3b 9b gedeeld door 6ab. Ik heb nu twee dezelfde noemers, dus ik mag deze van elkaar afhalen. En ik krijg 10 a kwadraat min 9b gedeeld door 6ab. Laten we eens een opgave pakken met een iets andere vorm. We nemen p plus 2 gedeeld door p. Nu hoor ik je denken van, hey, die p, dat is geen breuk. Kunnen we daar een breuk van maken? Nou, Ik kan die p, als ik die ga delen door 1, dan krijg ik p gedeeld door 1. Nou, iets delen door 1 verandert niks, maar ik heb wel een breuk. Dus ik kan die p schrijven als p gedeeld door 1. Nu heb ik p gedeeld door 1, die ga ik vermenigvuldigen met 1, namelijk samengesteld uit de noemer van die tweede breuk. Dus keer p gedeeld door p, plus 2 gedeeld door p, deze ga ik weer vermenigvuldigen met 1, maar ja, iets vermenigvuldigen met 1 gedeeld door 1, dat is een beetje overbodig, dus dat gaan we niet doen. Ik krijg nu p kwadraat gedeeld door p, want p keer p is p kwadraat en 1 keer p is p, daar moet ik nog bij optellen 2 gedeeld door p. We zien gelijke noemers en ik krijg p kwadraat plus 2 gedeeld door p. En heb ik de mooiste voor het laatst bewaard. We zien 3ac gedeeld door 6abc plus 8 gedeeld door 2b. Nou, nu kan het zijn dat je schrikt van de opgave. Je denkt wat een hoop letters, dit gaat heel lastig worden. Maar soms is het verstandig om niet meteen te schrikken. Ik wil je adviseren om altijd eerst even rustig de opgave te bekijken. Want misschien valt het wel mee. Want als ik nu kijk naar die eerste breuk. 3ac gedeeld door 6abc. Dan zie ik dat zowel de teller als de noemer deelbaar is door 3. 3 gedeeld door 3 is 1. 6 gedeeld door 3 is 2. Maar ik zie ook... zowel de teller als de noemer is deelbaar door A. Dus die kan ik tegen elkaar wegdelen. En ik zie ook dat in zowel de teller als de noemer een C zit. Dus ook die kan ik tegen elkaar wegdelen. Wat hou ik dan over? 1 gedeeld door 2B. Tel daarbij op. Die 8 gedeeld door 2B... En ik krijg 9 gedeeld door 2b. Nou, zo zie je maar weer een opgave die er op het eerste gezicht heel lastig uitzag. Bleek achteraf helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dames en heren, bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.